Hallo, ik ben Justin Winkelman van Smit en Makelaars. Uh, we zijn hier nu op de derde verdieping uh, van een jaren 30 pand uh, in de Hoofdpleinbuurt. Nou, ik ga eerst even hier zitten, want ik denk dat dit de plek is waar je het meest uh, tijd zal doorbrengen. Je kunt je zien dicht bij de West van de Gracht. En uh, ik laat je eerst even de woonkamer zien. Ik maak hier even een rondje. Dit is natuurlijk de grootste ruimte van het uh, appartement, hij is al een keer doorgebroken. Geef wat extra ruimte. Ik neem je eerst even mee naar de slaapkamers. Dit is de grootste. Dat is prima ruimte voor een tweepersoonsbed. En hier hebben we de kleine slaapkamer, studeerkamer of een kinderkamer uiteraard. Dan de keuken. Dat hier nog de een en ander aan verbeterd kan worden, maar in de basis prima. Ik neem je ook even mee naar buiten. Hier zien we het balkon nou, een vrij rustige binnentuin en we gaan weer naar binnen. Nou, als laatste nog even de badkamer met een douche. En een wastafel en een toilet. Ik zou zeggen kom snel kijken want ik verwacht dat deze woning goed bezocht zal worden.